Kort naar de wedstrijd, uh, DVS tegen Oko. Eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen 0-0. Peter, we zijn weer begonnen. Kijk je terug uh, op de eerste 90? Uh, ja, lekker. Ook wel benieuwd, uh, want als trainer uh, is altijd wel lekker voor die groep ook, dat je de, voor het echt speelt. Anderzijds, uh, dit is het alle trainings dat we willen hebben. Uh, had je misschien nog een weekje willen hebben, maar ja, het is, uh, prima zo. Ja. Nou en uh, geen doelpunten, 0-0. had dus echt twee kanten op kunnen vallen, ook in de, in de slotfase. Ik Denk wel de betere van het spel. Hoe kijk jij er tegen? Ja. Ja, zeker de eerste helft denk ik. Ook uh, uiteindelijk wel de beste kans, denk ik. We hebben er niet uh, misschien wel de eerste helft wat, wat betere kansen gehad, of kansen op kansen. Uh, maar ik denk dat we allemaal wel kunnen leven met een, uh, met een gelijkspel. Uh, ja. Sterke tegenstander gelijk, uh, brengen ook nog een hoop fysiek uh, in de slotfase. dat hadden het even lastig mee. Ja, nee, zeker. Die, uh, die grote jongen die voorin erbij kwam, uh, die legde nog eentje klaar. Ja, dat, dat is een kwaliteit. Ik moet zeggen met uh, Tim... Met Sam en Tari kunnen we dat wel aan, maar ja, er zit gewoon uh, 20 centimeter uh, boven onze verdedigers. Dus uh, ja, daar maken ze één keer geweldig gebruik van. Uh, maar over het algemeen ik denk ik dat we uh, redelijk comfortabel waren aan de bal. Uh, het was zwaar weer, hè, want die zag gebeuren ook dat ze niet echt heel explosief uh, uh, druk op, op ons konden zetten. Uh, dat hadden wij uh, in, de tweede, uh, in de laatste helft van de eerste helft hadden we ook last van. Toen uh, werden we een klein beetje teruggedrukt. Uh, nou, op zich is dat niks, helemaal niet erg, maar dan moet je wel zorgen dat je uh, volle bak druk zet daar waar je druk wil hebben, rond de 16 meter. Uh, ik moet zeggen, Dat hadden we niet helemaal voor elkaar. Maar ik denk overal algemeen uh, denk dat, je, dat we tevreden mogen zijn, in, in de uitvoering ook met name. En in het resultaat, ja, wat ik al zei... Uh, ja, ja, ik denk dat iedereen daar wel vrede mee kan hebben, ja. Een ja, ja. aantal nieuwe gezichten voor het publiek vandaag. Sam de Wit, heel soeverein denk ik, hè? maar ook uh, Frank Olijven, nieuw. Hoe kijk jij naar de nieuwe jongens die erbij zijn gekomen? Nou ja, prettig. Uh, ik denk dat ze allemaal wel uh, iets toevoegen aan, de, aan, aan deze selectie. En uiteindelijk ga, ja, wil je eigenlijk, uh, ja, uh, en dat zal elke TC willen, uh, de jongens die erbij komen zegt je moet iets toe gaan voegen aan die selectie, die moet het niveau van die selectie uh, omhoog brengen. Uh, tot op heden wat ik ook uh, twee weken geleden heb gezegd, tot op er gewoon hartstikke tevreden over. Uh, ja, we zitten natuurlijk met smarte macht wachten op een Tariq die fit gaat worden. Hij heeft er nu dan uh, uiteindelijk weer een half uur gespeeld, Nicky die weer fit wordt. Uh, Nesim die er weer bij komt, natuurlijk, de hele tijd op vakantie. Die moet weer vet, fit worden. Ja, en dan wordt het, dan wordt het leuk. Uh, dus uh, we hebben nog een nieuwe speler erbij. Die uh, ja, toch ook bijna zes maanden geen wedstrijden heeft gespeeld. Geen, geen groepstrainingen. Hè. Die is donderdag aangehaakt. Dus, uh, nou, we hebben, dat, dat zei ik ook. Hè. Misschien hadden we nog een week of twee weken nodig gehad. Maar ja, anderzijds, daarvoor heb je ook een grote selectie. Uh, geeft ook weer kansen. Uiteindelijk wordt uh, ja, uh, spelen met maat aan de buitenkant een rem. Ja, dat had je vooraf eigenlijk niet, niet kunnen bedenken. Uh, maar het noodbreekt wetten. En uh, ja, eigenlijk Nadel heeft zijn voordeel. Kijken wat daaruit voortkomt. Uh, Maarten wisten we natuurlijk hè, dat hij dat kon. Vorig jaar ook tegen Stappos daar gespeeld. Uh, ja, en die kan eigenlijk overal wel spelen. Uh, is Multifunctioneel. Maar Eren uh, ja, vonden we en vinden we een hele goede speler. Maar afgelopen twee jaar gewoon veel geblesseerd geweest. Ja, En, uh, en blijkt toch wel een, een uitkomst daar. Uh. Ja, hij kwam een aantal keer verrassend door. Eerste helft. Vorige week deden we dat ook al. Hey, en, uh... We hebben een aantal mooie reeks wedstrijden, Sparta en Nijkerk de komende, komende week. En dan uh, Sportlust volgens mij, Dovo, VVG. Mooi rijtje. Ja, ja, maar ik denk in welke, welke volgorde wil ik Dat ervoor. Het zijn allemaal mooie wedstrijden, denk ik. Uh, ja, hoewel Sparta en Nijkerk volgende week is natuurlijk wel uh, een mooie fiche. Dus, uh, we gaan het zien, dus uh, stap voor stap. Lijkt me een goed idee. En, uh, leuk dat we weer begonnen zijn. Zeker. En een uh, fijn weekend. Bedankt voor uh, het interview. Fijn weekend. Doei.